Ja man, het is net de bus van Sinterklaas dit. Zien jullie, dit gaat allemaal naar ons nieuwe huis? Ja, dit gaat allemaal mee naar Duitsland. We hebben alles van Marklas bij elkaar verzameld. Nu hopen dat alles heel aankomt. Het klinkt sneeuwt uh, Stefan. Ja, wit, hè. Ja. We zijn er. Austria. Stefan. voelt ja, toch een beetje eens thuis komen hier. Ja. Kijk, dit is de plek die we even een metamorfose gaan geven. Nou, ik denk dat we alles wat we, bedacht, wat we bedacht hebben, dat dat allemaal gaat passen. Als ik het zo zie. Als ik het goed in mijn hoofd geprent had. Dus we halen dit er allemaal uit. Het gaat gaan allemaal dit, weg. Ja, we gaan alles eruit halen. We moeten nu alles uit elkaar schroeven. Ja. Kar kar naar buiten. En dan de nieuwe lading erin. Dan, ik krijg hem gewoon niet door de deur. Nee? Nee, hij past gewoon niet. En nu? Hoe krijgen we alles eruit dan? Ja, het is volgens mij maar één oplossing. Jullie hebben deze? In het midden. In midden? Midden midden? In midden midden. Stap je naar achter, Stefan. Kom. het oh, op, iets meer deze kant op. Julien is volgens mij helemaal klaar. Zal ik oh. kijken? Ja man, ik ben ontzettend benieuwd. Spannend. Spannend. <laughs> hey Julien. Oh jongens. Is het af? Zeker weten, kom binnen. Wow. Wow. Six, Julien, het is... It... Het is waanzinnig, man. Je hebt het totaal omgetoverd. Ja, we zijn, we zijn eigenlijk, heb ik op Marktplaats uh, dit hele appartement bij elkaar verzameld. En uh, zoals je ziet hebben we hier, hier gekozen voor een grote lange tafel, een leeftafel. Om te zorgen dat iedereen hier tegelijk kan zitten, eten uh, en, uh, ja, je kan werken, je kan een spel spelen. Maar gewoon een grote leeftafel uh, met een mooie oude stoelen erbij. Mooie stoeltjes ook, zeg. Kijk nou. Mooie spijlenstoelen. Die heb je ook gewoon gevonden. Ze zijn ja. ook tweedehands. Ja, ze zijn allemaal tweedehands. En de stoelen matchen mooi met de schommelstoel daar in de hoek. Oh ja. En het uh, kleine tafeltje. Dus hier ga je lekker s'avonds zitten en een boekje lezen. Wow, oh, grote bank, uh, Stefan. Ja. Dat is de relaxruimte. ruimte. Naast sporten overdag. Ga je hier lekker op de bank liggen. En uh, ja, boek lezen, tv kijken, een filmpje kijken. En, uh, ja dat is echt gewoon deze hele ruimte is daar op gefocust. Stefan, we, ha we hadden al een prachtig appartement om mee te ruilen, maar het is nog tien keer beter geworden. Ja. Zullen we dit niet doorruilen? Ja, dat weet ik er ook niet meer. Dank jullie. Geen dank. Ik hoop dat jullie het snel kunnen ruilen. Tot.